Project Etis-websites zijn zoekmachinevriendelijk, mobielvriendelijk, sociale mediavriendelijk, rijke contentvriendelijk, web 2.2vriendelijk. Uh, het is allemaal best vriendelijk. Wilt u meer vriendelijke informatie over het project Etis? Gebruik het bestelformulier of bel.